Brammetje bummer staan op de dijk. Ja, die hebben we al gedrag. Ja. Wij waren net zonne uh, achter Nooi uh, net te veel nou. Het is te nat hè? Het is, zo goed, hè. het is net water hier. Oh, Mascha, kijk eens! Sintje. Mascha. Hé, nee, maar kom maar Mascha. Oh. Ini berjaya, Masya, kubus, kubus Eh, hey. Oh, sintje, Oh, Masha. Hey, Masha.